Wat zie jij, als je naar me kijkt? Waarschijnlijk iemand die niet in jouw hokje past. Maar ik hoor tussen de lijnen. Ik weet wat verliezen is. Om weerstand te krijgen van de wereld om me heen. Maar ik weet ook wat winnen is. En ik laat me niet meer buiten spel zetten. Ik heb het in me. Zie jij het ook? Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich niet welkom in de sport.